Goedemiddag, allemaal. einde van het jaar is weer een zeer. Dan blikken we altijd even terug. Wat was het fijn hè? Toen we elkaar mochten ontmoeten. Hè? Op huisbezoek gaan. Of dat je in gesprek met de lopbouwwerker. je plannen voor de wijk kon bespreken. Natuurlijk is er ook het afgelopen jaar veel gebeurd: de oorlog in de Oekraïne. Stijgende prijzen door de inflatie. en de hoge energiekosten. Of een overleefde mee? Bijvoorbeeld toen vluchtelingen op straat moesten slaan. Niemand bleef onaangeraakt. Toch konden wij weer doen wat we het allerleukste vinden. Mensen ondersteunen bij hun vragen. Uh, mee te denken om uh, leuke ideeën in de wijk uh, te stimuleren. Mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Hier bij de stip. Hier in de Boog. Zo ook hier bij Gezellig Nijmegen. Of bij een activiteitenplein of een school zoals hier. Deze wijk, in dit uh, wijkcentrum. We willen je bedanken voor het vertrouwen. Om vragen te stellen. Ideeën te vertellen. Vooral vraag hulp te vragen als het nodig is. We hopen iedereen ook uh, het komend jaar weer te zien. En uh, hopelijk zien we jullie volgend jaar voor uh, nogmaals nieuwe activiteiten. Mooie ontmoetingen, gezellige gesprekken. En voor 2023... ...we wensen iedereen... Een ...hele mooie jaarwisseling toe. Fijne feestdagen. En fijne feestdagen. Fijne feestdagen. Als de beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Fijne jaarwisseling. En uh, maak er het beste van. Groetjes van Windkracht.